Bijna een derde van de asielbedden wordt niet gebruikt. Dat blijkt uit cijfers die we bij het COA hebben opgevraagd. En er komen elke dag meer lege bedden bij. and see the situation there. It's a hard road situation for all people that work there and live there. I'm very curious about the stories of the refugees... Themselves, and the circumstances they live in the camps. It's actually for the first time that I'll see them with my own eyes. Oh. Oh, well I want to say something for Europe people. Yeah. The Things Afghan too. people come from their country not for money. They are coming not for visit in this country. Some of Europe people thinking they are coming here for visit because the Europe country is beautiful. The Afghanistan is not beautiful, yeah? They thinking wrong. We komen hier gewoon in onze landen. In onze landen is een grote. In onze landen altijd de Taliban maken problemen voor ons. Het is een familie. Dit is iets that we voor de eerste keer vinden. in Europa. Het maakt heel concreet hoe machteloos deze mensen zich voelen, maar ook soms wel machteloos als politiek zijn. Zijn. Ik vind dat we vluchtelingen in Nederland moeten opvangen en dat het er ook iets meer zouden mogen zijn dan op dit moment. Maar zelfs als je dat niet wil, dan vind ik dat je je afspraken moet houden die je met in Europa en met Griekenland hebt gemaakt. Ik ben gelukkig en niet gelukkig. Ik ben gelukkig omdat de border is But maar dat betekent niet dat je je leven moet stoppen. You're in the relocation program, yeah. Okay. and like my interview, if you know when you will see like, so upset. My interview 25 of July next year. 25 of July yeah. next year for, yeah. for relocation. So, for relocation, it's the first interview. Het registreren van mensen op het Griekse vasteland, dat gaat allemaal te langzaam. Maar daar zijn toch wel in de eerste plaats de Grieken aan zet. Ik kan in ieder geval mooier maken. Tot slot. Nee, voorzitter, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En de, wat de premier nu doet... Het kabinet verwijst voortdurend naar de Grieken en dat ze niet meewerken. Nou ja, en daar ben ik wel benieuwd. Nee, in hoeverre werken ze niet mee en in hoeverre doet Nederland niet genoeg om die mensen op te nemen? Misschien kan het echt wel niet sneller dan dat het nu gebeurt. Maar ik wil dat in ieder geval zelf met eigen ogen hebben gezien. We have uh, already should be sending in the other countries 35 people yeah. and we are in uh, less than 4.000. 000. Upscaling is possible. Yeah, we, like we have sufficient the... funds. Yes, we do. do. We do. We have funds. We have everything. People we don't have. I mean numbers. Yeah, yeah. Pledges, yeah. pledges. If I would suggest to our government and that it should be 200 or 300, uh, is that possible yes. from your side? It's a number which is doable. Doable. There are problems, the there, are, there are no Pledges. Pledges. pledges. De actie ondernemen. Volgens mij voldoet dat aan een ideaal wat, wat heel veel mensen in Nederland hebben. Namelijk, niet ongecontroleerd, iedereen komt zomaar binnenlopen. Er zijn zoveel checks die hier al in Griekenland gebeuren, voordat iemand naar Nederland wordt overgeplaatst. Laten we dat alsjeblieft doen. We doen veel, maar niet genoeg.